Ik heb hier het Cellular Eye Essence Serum. Het is echt een pareltje. Um, het is een serum wat liftend werkt rond de ogen. Het wordt ook wel het strijkijzertje genoemd. Uh, het werkt revitaliserend uh, rond de oogcontouren. Zodat deze weer doen opleven. En maakt de huid glad en steviger. In de ochtend en de avond mag je hem aanbrengen rond de ogen. En hier komt een oogcreme of een ooggel voor het allerbeste resultaat.